Sociale Robot is een vakoverschrijdend stemproject voor de eerste graad van het secundair onderwijs. En de leerlingen die gaan uh, helemaal het traject van, van het ontwerp tot bouw tot implementatie afleggen van het bouwen van zo'n robot. Ze gaan aan de slag met knutselmateriaal, elektronica, uh, kleine programmeerbordjes. En daar bouwen ze zelf hun eigen ontwerp. Die ze dan echt, echt ook helemaal in elkaar steken. Er wordt een sociale robot met, met wieltjes, met een gezichtje, uh, die reageert op mensen, die reageert op de aanwezigheid. En het idee is dat je dus ja, start en, en uh, alle aspecten van die robot in, in, in één steekt. Sociale robot is uh, vakoverschrijdend en echt gericht op leerlingen van de eerste graad. En daar gaat men aan de slag met al die verschillende inputs eigenlijk, van, van uh, kunst en design tot, tot psychologie tot het programmeren. Het komt allemaal samen op één project. Wat ook heel fijn is aan zo'n project is dat het eigenlijk uh, alle, alle interesses ook aanspreekt. Dus je hebt niet enkel de kinderen die graag programmeren of heel technisch zijn, maar ook kinderen die heel graag uh, ja, ontwerpen, die, die, die nadenken over, over op welke kleuren we goed reageren, uh, wat welke designvormen eigenlijk uh, positief zijn. En Dat is heel fijn, want dan, dan, dan spreek je echt verschillende soorten leerlingen aan. Sommige robots, hè, als je een robot maakt die enkel gaat racen, dan, dan spreek je een bepaald soort leerling aan die sociale robot, doet dat niet, dat is heel breed.